Welkom bij de mythe van vandaag. Hoeveel mango's passen er in een anus? Nou... Ah. Nou... Dat nee. is niet wat we gaan testen. Dat gaan we natuurlijk jones. niet testen. Nee, dat zou heel gek zijn. Wat nee. gaan we wel doen? Nee, de mythe die we vandaag gaan testen is... Je wordt meer stoond van mango. Ik heb heel erg opgekeken tegen deze dag. Waarom? Nou, omdat de alle keren dat ik slecht ben gegaan bij spuiten en slikken op iets... Was met cannabis. Ik heb dus ooit een wietburger gegeten voor slikken en ik ben nog nooit zo slecht gegaan. Maar nu gaan we natuurlijk geen wiet eten. Nee, we gaan maar roken. Heb jij al wel eens van deze mythe gehoord? Nee, ik heb wel gehoord van vreetcakes natuurlijk. Dat is ook wel iets wat algemeen bekend is, dat je meer gaat eten en dat je ja. dingen lekkerder vindt. Maar niet dat het ook echt het effect zou verhogen. Ja, maar jij denkt dus, doordat je stoom bent ga je meer eten. Maar het ding is dus dat je de mango eigenlijk voor het blowen zou moeten eten. Want hier zit een stofje in die de THC eigenlijk versterkt. En van THC word je bestoond. In cannabis. Maar deze mythe is dus echt heel vaak gevraagd in de <laughs> ja. comments. En dat is dus wel echt heel leuk. Oké, okay, nou we gaan het vandaag testen. Maar voordat we dat doen, liken en subscriben. Anders dan krijg je deze in je anus. Wat? Ik heb nog nooit van deze mythe gehoord. Maar ja, vrijheid wordt sowieso heel vaak gebruikt qua verhalen en mythes... als het gaat om seks en drugs. Ik weet het niet. Ik weet niet wat voor magische kracht een mango heeft, maar... het zou kunnen. Ja, ik heb wel eens wiet gerookt. Ik eet nooit mango in combinatie met blauwe uh, heel. Over het algemeen, als ik wiet gerookt heb... Uh, maakt het me niet zo heel veel uit wat ik eet, als het mijn eten is. Wat het chillste high voor mij is, als ik gewoon lekker mijn filmpje heb... Snacks. Voor een of andere reden denk ik dat de mythe waar is, ja. Ik denk niet dat de mythe waar is. Nee, ik denk niet dat deze mythe waar is. Ik hoop wel heel erg dat de mythe waar is. Door middel van twee challenges gaan wij testen hoe stoned we daadwerkelijk zijn. We roken eerst een joint, testen daarna ons reactievermogen en ons geheugen. Wanneer je stoned bent, word je namelijk wat slomer en vergeetachtiger. Op de volgende testdag eten we eerst een mango en roken we 45 minuten daarna weer een joint. Volgens de mythe zouden we ons de tweede dag meer stoom moeten voelen en zouden onze prestaties dus ook moeten verslechteren. Op bloemen en planten komen zogenaamde terpenen voor. Terpenen zijn stoffen die de geur en de smaak van de plant bepalen. Eén specifiek soort terpen, myrcene, komt zowel in de mango als in de cannabisplant voor. Uh, gedacht wordt dat de, dat myrcene uh, het effect van je high beïnvloedt. Uh, en door van tevoren wat myrcene te eten in de vorm van een mango, uh, kun je daardoor een sterk effect krijgen. Dit is echt nooit wetenschappelijk onderzocht en echt onderbouwing ontbreekt nog. Dit zijn ze dan. De oh. dikke gelukstoeters die wij straks gaan roken. Oh. Nou, ik had ook gelukstoeters in mijn hoofd als woord. Ja, als jullie geluk. Ja, met ja. een hand op één buik. Ja. ja, we gaan dus eigenlijk testen hoe lang die duurt. Ja. En dan gaan we ook kijken hoe stoont we zijn door middel van een aantal tests. En wat voor jointjes zijn dit? Ja, we willen natuurlijk goed stoont worden, dus er zit wiet in. En uh, de wiet die erin zit is een indica. Oké, okay. en hoe weet je wanneer je stoont bent? Ja, je wordt slomer, um, ik krijg meestal een droge mond. Oh ja. ja. En ik denk ook een beetje melig, toch? Dus dat je gewoon denkt van, <laughs> wat gebeurt hier allemaal? Ja, soms heb je een lachkick dat gevoel. Ja, dan, dan word je wat vrolijker. En, ja. Ja, dus we gaan gewoon een beetje hijsen totdat we denken van oké, okay, we voelen hem. Ja, en dan geef je het aan. En dan geef je het aan, ja. ja. En uiteraard worden we strak in de gaten gehouden door onze feest EHBO'er Mark. Ja, want hij is vandaag jarig. Gefeliciteerd Mark! Woehoe! Feliciteer hem ook even in de comments. Oké, okay, tijd om te blowen. Yes, we gaan stoned worden. Fijne space. We zijn stoned. Ja, weet je hoe we het denk ik goed kunnen voelen als we heel veel gaan staan en dan we gaan zitten. En dan voor iets? Voor je stand? Ja, maar ja? <laughs> daarvoor ook. <laughs> nou, ik voel wel dat ik een beetje. dat mijn ogen wat meer hangen en dat mijn hoofd wattig voelt. Zeg ja. maar. En ook dat mijn lippen gelijk droog zijn. Ik heb ook echt wel. ik voel me slow, mellow. maar ja. ook wel vrolijk. Ja. Misschien krijg ik we wel een beetje een lachkikje of zo. Nou, oh, misschien een beetje gichelen af ja. en toe. Ja. <laughs> Oké, okay, dan is het tijd voor onze test. Tijd om ons reactievermogen te testen, en daarom gaan wij ballen vangen. 3, 2, 1, set Oh, je ook hebt hem! Jezus! Jezus, ik heb hem! Kut! Gooi hem moeilijk! Jezus! Ja, 1. Jezus, hallo, kijk even op mijn hoofd. 2 <laughs> 2 ah, maar... Oh, man! <laughs> oh. <laughs> yes, drie. Ja, 4 ja, drie. Oké, okay, gelukkig. oh kut. Oh. Oké, okay, nou, ik heb er vier. Nou, dit ging niet meer <laughs> <heel> goed. <laughs> het ging heel slecht. Ja, nu testen hoe het zit met ons geheugen. Het boodschappenspel. Oké. Okay. Uh, appel, uh, banaan, sponsje, bleek, sinaasappel, uh, courgette. Wacht, is dat een courgette? Hoe heet zo'n ding? Een courgette? Nou, een... Uh, Oké, okay, het was uh, courgette, uh, uh, aluminiumfolie, uh, wasknijpers, een sponsje, een uh, schoonmaakdoekje en uh, een bleekfles. Oké, okay. appel, banaan, wasknijpers, afwasborstel, vaatdoekje, courgette, huishoudfolie, bleek. Nee, dat zit, Ik geef het op. Ik weet het niet meer. Nou, de eerste testdag zit erop. We zijn weer helemaal terug op aarde. Het duurde normal. even. Toch? Hoe, hoe lang hebben we nou uiteindelijk gespeest? Twee uur of zo? Ja, twee uurtjes ongeveer. En ja, we waren best wel stoned, denk ik, toch? Ja, we waren best wel stoned. Dus we weten nu eigenlijk hoe we onder normale stonercondities reageren. Ja, en nu maar afwachten hoe we het de volgende testdag ervan af gaan brengen. Want dan gaan we een joint roken nadat we mango hebben gegeten. Cannabis heeft een waarnemingsveranderend effect. Dat houdt in dat je de wereld om je heen iets anders waar kan nemen. Dat uitzicht vaak in dat je kleuren wat intenser kan zien. Maar je kunt je ook wat creatiever voelen, wat meer ontspannen, wat relaxer. Oh, uh, Goedemorgen zonder zorgen en welkom bij testdag 2. Een nieuwe dag, nieuwe kansen met een nieuwe joint. Ja, maar wat we vandaag hebben gedaan is dat we, voordat we deze hebben opgestoken, 45 minuten geleden mango hebben gegeten. Ja, en daardoor zouden we vandaag meer stoot moeten worden dan de vorige testdag. Dat klinkt jij raar. Ja, dat komt omdat ik rook in mijn mond had. En dat we liggen misschien. Ja. Oké, okay, we zijn er. <laughs> hoe voel je je nu? Ja, oh. <laughs> uh, ja, hoe voel ik me nu al? Ik, het voelt wel anders dan de vorige keer. Toch? Ja, <laughs> ik dacht dat ik wel een leveltje <laughs> hoger aantik. Toch? <laughs> Jij? Ja, Ik voel me. Het vorige was meer wel. He, dat is mijn zender. Nee. Oh, je ja, ben hier, sorry. Jezus. Deze keer ben ik wat meer alert en wat meer energieker. Ja, ik voel me gewoon meer aan, meer hier. Maar zou dit dus nu al door de mango komen? Ja, dat moeten we nu gaan testen. Ja. Toch? Ja, ja. over naar de testen. Ja, hey, kut. Echt. Oh. Oh. Oh. tegen mijn kop. Ah. Yes. één! Ah! Godverdomme. Good. Ah! <laughs> ah! Okay. Ah! Good. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah Oh, de pil. Uh, Eén. Laatste. Uh, Auw, <laughs> Au, man! <laughs> Twee. Dat is niet best. Oké, okay, kijk hoe het met mijn geheugen zit. Oké, okay, god Jezus goed, kijken. Een mango, vuilniszak, broccoli, spaghetti, citroen. Chloor of uh, wasmiddel, peer, aubergine. Hoe zijn Oké, okay. komkommer, uh, afwasmiddel, uh, rozijnen, uh, aubergine, citroen, uh, pas. Pff, wow, ik vind het al heel knap dat ik hier op kwam. Broccoli. Courgette. Aubergine. Spaghetti. Fuck. Kut kut kut. Nee, ik kan niet nu al Oké, wat, wat. Citroen. Uhm... Vuilniszakken. Nou... Mango. Ja, uh, yeah, ik weet het niet meer. The results are in. Maar we zijn tweeënhalf uur verder. En we zijn nog steeds ook wel echt een beetje stoned. Ja, ik ben nog wel nog steeds stoned. Dus het duurt, het duurt sowieso langer. Maar laten we naar de resultaten gaan. Als eerste van uh, de ballen gooien. Ja. Oké, okay, met het bal gooien had ik de eerste keer stoned drie ballen gevangen. En de tweede keer stoned en met een mango twee ballen gevangen. Ik had normaal stoned vier gevangen en met mango één. Dus met Mango is onze reactiesnelheid wel verminderd. Oké, okay, op naar de volgende. Oké, okay, bij het boodschappenspel had ik de eerste keer stond acht producten goed... en de tweede keer met Mango had ik er zes goed. Dus ook slechter? Ja, ook slechter. Ik had bij beide had ik er vijf goed. Wat? Bij jou is het hetzelfde gebleven. Ja, dus 5-5, dat is bij mij niet echt een verschil. Maar bij nee. jou wel echt. Ja, bij mij heeft het wel echt duidelijk een verschil gemaakt. Oké, okay, volgens de testresultaten zijn we dus wel echt achteruit gegaan. Ja. We zijn 2,5 uur verder en we zijn nog steeds een tikkeltje stoned. Nog steeds. En hoe is het gevoel? Ja, ik heb dit nog nooit zo ervaren. Dus voor mij was het wel echt anders. Ja, ik heb het ook echt, echt die tweede keer veel intenser beleefd. Dus, de mythe. Je wordt meer stoned van Mango is officieel positief getest. Hij is echt helemaal kloppend als een bus die binnenkomt, denderen in je kop. De mythe je wordt meer stoond van Mango is bij deze positief getest. We hebben nu zes mythes negatief getest en vijf mythes positief getest. Welke mythe zou jij graag test willen zien? Laat het weten.